Vaardigheid zegt iets over jouw kennis en jouw kunde. Om een vaardigheid goed te ontwikkelen... ...moet je een aantal dingen leren en oefenen. Daarvoor is het echter nodig dat kennis en kunde... ...in voldoende mate op elkaar worden afgestemd. Hoe krijg je dat nu het beste voor elkaar? Twee vragen zijn daarbij belangrijk. Ten eerste, ben je je werkelijk bewust van je eigen kennisniveau? Ten tweede... Hoe kundig ben je al door je ervaringen? Om jezelf een nieuwe vaardigheid aan te leren, moet je eerst uitvinden wat je nog niet weet. Dat moet je dan heel gericht en zo vaak oefenen, dat je er uiteindelijk niet meer bij na hoeft te denken. Je vaardigheid ontwikkelt zich van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Maar pas op, vaardigheid slijt. Onbewust maakt weer onbekwaam.